Ik ben op dit moment drie jaar actief binnen de Shopping Tomorrow-organisatie. heb de afgelopen twee jaar als voorzitter de rol gehad binnen B2B-commerce. Het Shopping Tomorrow-programma is zo waardevol, zeker als voorzitter. Je komt in veel contact met veel verschillende experts uit het bedrijfsleven, waarmee je gezamenlijk verschillende onderwerpen gaat behandelen. Uh, om tot een antwoord te komen op vragen die spelen bij verschillende bedrijven. Ik ben voorzitter geworden van Shopping Tomorrow omdat dit je met veel bedrijven en veel experts uh, van, bij bedrijven in contact brengt en je een kijkje gaat krijgen in de keuken van veel verschillende bedrijven. Dit levert een goede exposure op voor bedrijf.